Wij zijn sweet salt, uh, Sieber, pianist en de gitarist en uh, Lette, uh, de saxofoniste. Uh, die zitten samen op school en uh, Siebe en Lette zijn ook broer en zus, een tweeling. <laughs> Mon, de bassist, dat is mijn broer. En uh, Robin, uh, die kenden we zo via via. Onze invloeden lopen eigenlijk heel sterk uit elkaar. Uh, ja, de ene luistert naar jazz, uh, de andere naar ja, echt... Popmuziek, maar ook veel rockmuziek, denk ik, dat er nu zit. Ik heb de dus schat drie jaar van Erik van Biezen: dat dat wel een grote invloed is geweest. Ja, ik luister wel uh, naar Ibrahim Malouf. niet zo bekend misschien, uh, Snorky Puppy, super goede groep. En uh, ja, maar ook of ofzo, van de vlaanderen super tof. Na de zomer komt er toch iets redelijk belangrijks aan. alleen voor ons toch belangrijk. Dus houd dat zeker in de gaten op onze Facebookpagina. En uh, dan zullen jullie binnenkort heel snel meer weten.